Met behulp van Digibord software is het mogelijk om je digibord interactief in te zetten in jouw onderwijs. Bijvoorbeeld met de Digibord software van ProWise, de presenter. Daar kun je naartoe gaan op internet via www.prowise.com. Als je daar bent kun je rechtsbovenin kiezen of je een account wil aanmaken, of je al wil inloggen, of je kan ervoor kiezen om meteen de presenter te starten door op de blauwe knop te drukken. Bij de presenter van ProWise kun je inloggen met jouw persoonlijke account. Als je bent ingelogd zie je op het welkom de knop om de presenter te starten. Dit is de presenter van ProWise en het fijne van deze Digiboard software is dat deze web-based is en overal dus toegankelijk is waar je een computer hebt met een internetverbinding. Onder in beeld staan een aantal knoppen en die loop ik even stuk voor stuk langs. Ik begin helemaal rechtsonderin bij het tandwiel, want dat zijn de instellingen. Deze instemmingen kun je zelf even langslopen. Je kunt kiezen of je een breed beeldscherm hebt of een oud scherm. En je kunt ook kiezen of je de gereedschappenbalk, dat zijn deze knoppen hier in het midden, of je die plat wil hebben liggen of rechtop wil hebben staan. Ik laat ze nu wel even staan en ik zal ze straks verder toelichten. Je kunt hier ook je profielgegevens aanpassen. Bij sommige mensen staat bijvoorbeeld de presenten in eerste instantie op Engels. En hier kun je voor kiezen om hem weer op Nederlands te zetten. Tot zover de. Instellingen. Ik ga naar de gereedschappenbalk die ik hier net rechtop heb gezet. Trouwens als kinderen aan de Digiboard werken kan het wel eens makkelijk zijn om hem onder in beeld te hebben liggen. Er staan een flink aantal knoppen hier die handig zijn om te kunnen werken in de presenter. Het handje om iets te activeren, het selectiepeiltje om uh, iets te selecteren, maar eerst kies ik even voor het potlood. Je hebt verschillende manieren om te schrijven met de presenter en meest standaard is de potloodfunctie. Onder in beeld kun je de puntdikte kiezen waarmee je wil schrijven en je kunt de kleur kiezen waarmee je wil schrijven. En dan probeer ik even met de muis mijn naam te schrijven. Ik heb nu deze drie letters geschreven en als ik nu het selectiepijltje pak, dan kan ik weer delen hiervan selecteren. Alles wat ik als een los onderdeel heb geschreven, herkent de presenter als een vorm. Bijvoorbeeld deze stok van de D, die zet ik iets meer naar achteren. De N heb ik wel in één keer geschreven. Zodra ik iets heb geselecteerd, komen die bolletjes eromheen waarmee ik datgene kan vergroten of verkleinen. Bovenin zit ook een knop om het te kunnen draaien. Ik kan hem ook weggooien. Onderin zit gelukkig ook de knop om hem ongedaan te maken, dus dan verschijnt hij weer. Ik selecteer hem weer even. Op deze manier kun je uh, alle objecten eigenlijk bewerken en selecteren. Als ik nu alle letters wil selecteren, sleep ik een kader eromheen en dan kan ik hier... Uh, bij het uh, selectie icoontje kan ik ervoor kiezen bijvoorbeeld om hem te groeperen nu is het één groep letters die samen beweegt er zijn nog veel meer opties hier ik kan hem zoals je ziet ook dupliceren dan heb ik twee keer mijn naam het is uh, handig om die opties even rustig langs te lopen ik kan aan mijn naam ook verschillende dingen koppelen ik kan er bouwstenen aan koppelen als hier dan op gedrukt wordt, dan geeft hij dat dit een goed antwoord is. Zo kun je ook knoppen maken, bijvoorbeeld van dingen. Ik haal de bouwsteen weer even weg. Ik wil er een link van maken. Ik eh, maak hier even een link naar mijn eigen website. Ik kies voor link toevoegen. En als ik nu met het handje hierop klik, dan opent in een nieuw tabblad mijn website. Die website klik ik weer even weg. Als ik dat weer wil bewerken, dan kan ik hem weer selecteren en ik kan de link ook weer weggooien. Op deze manier kan ik heel makkelijk allerlei objecten bewegen. Ik gooi de letters weer even weg en ik ga naar een volgende knop. Ik heb hier de gum om het beeld weer leeg te gooien. Dat kan natuurlijk door het te wissen via het selectiepijltje, maar het kan ook via de gum-opties. Ik heb um, de mogelijkheid om pijlen te trekken. En uh, het aardige van zo'n uh, voorwerp, als ik uh, bijvoorbeeld een lijn uh, trek, dan uh, heeft ook zo'n lijn heeft een bepaalde dikte en een bepaalde kleur onderin. Die kun je vooraf instellen, maar die kun je ook achteraf nog weer wijzigen. Als ik deze pijl selecteer, dan kan ik alsnog de puntdikte en ook de kleur daarvan aanpassen. Natuurlijk kan je die ook draaien, verkleinen, vergroten, wat je wil. Ik gooi hem even weg. Vormen heb ik ook in het gereedschappenmenu, dus allerlei uh, wiskundige of uh, geometrische uh, vormen kun je kiezen. En het leuke van die vormen is dat ze naast een bepaalde kleur ook een opvulkleur hebben. Dus ik heb de randdikte, ik heb de randkleur en ik heb de vulkleur. Zo kan ik die ook bewegen. Bovendien als je objecten wil vastzetten kan dat ook nog met het slotje, dat heb ik nog niet eerder gezegd, maar met het slotje voorkom je dat die zomaar gaat verschuiven. Ik kan hem nu niet per ongeluk verplaatsen. Het kan fijn zijn om objecten vast te zetten zodat kinderen deze niet per ongeluk verplaatsen. Ik heb nog een aantal hulpmiddelen voor rekenen wiskunde, zoals bijvoorbeeld de geodriehoek. Die kan ik draaien, ik kan hem ook verplaatsen, ik kan hem volgens mij ook vergroten en verkleinen. Die opties zitten er allemaal in en via het kruisje klik je hem weer weg. Er zit een lineaal in, een passer en deze prachtige gradenboog. Je kan ook typen. Door op de letter te klikken en ergens te klikken kun je typen. Als het niet op één regel past kun je hier aan de zijkant de regel langer maken of korter maken. En de meest basale tekstbewerkingsopties zitten in de presenter. Je kan de tekst centreren. Je hebt een aantal lettertypes. Ook lettertypes die enigszins overeenkomen met de schrijfletters. Natuurlijk kun je de grootte en de kleur ook nog weer bepalen van de tekst. En tot slot hier het handje. Het handje kun je gebruiken om in en uit te zoomen, of om over het canvas te schuiven. En die grote ronde knop onderin, die kun je gebruiken om de knoppenbalk ergens in het scherm neer te zetten. Ik gooi mijn scherm weer even helemaal leeg door alles te selecteren en op verwijderen te drukken. Het vierkant neemt hij niet mee, want die had ik vergrendeld. Die moet ik eerst apart aanklikken en dan kan hij wel weer weg. Goed, ik ga naar de knoppen onderin, links onderin. En ik begin even bij de tweede knop, die is voor het invoegen van media als ik die kies dan kan ik allerlei verschillende vormen van media toevoegen, bijvoorbeeld afbeeldingen ik kan hier rechtstreeks zoeken via Google door hier in het zoekbalkje te typen ik zoek uh, een afbeelding en ik klik erop en de afbeelding wordt ingeladen die afbeelding kan ik uh, net als alle objecten verslepen ik kan hem vergroten, verkleinen, ik kan hem vergrendelen ik kan er alles mee doen wat ik wil op die manier is het heel eenvoudig om afbeeldingen toe te voegen. Ook is het mogelijk om zelf afbeeldingen hier te uploaden. Dus vanaf je eigen computer kun je bij mijn afbeeldingen zelf dingen uploaden naar de presenter toe. Illustraties en symbolen zitten in de presenter van allerlei vakken. Daar zitten de handige tekens en objecten in die je kunt gebruiken voor in de lessen. Video's zijn ook makkelijk in te voegen. Je kan rechtstreeks in YouTube kun je zoeken. Als ik een videoclip van mezelf bijvoorbeeld opzoek ik kan hem aanklikken en ook de video kan ik net als alle objecten verplaatsen, vergroten, verkleinen, vergrendelen. En als ik de video wil afspelen, dan kies ik voor het handje bovenin en ik druk op de knop. Ik zet hem weer even op stop. Ik gooi mijn pagina weer even leeg. Uh, bij video's uh, en bij geluiden, er zitten ook heel veel geluiden in de bibliotheek, is het niet mogelijk om je eigen uh, video's of geluiden te uploaden, maar je kunt natuurlijk wel uh, video's bij YouTube uh, uploaden en ze dan linken naar de presenter en voor audiobestanden zou je bijvoorbeeld voor Soundcloud kunnen kiezen. Eén wilde ik er nog specifiek uitlichten, dat zijn de achtergronden. Bij de achtergronden heb je thematische achtergronden, maar het handige hier is dat je ook lijntjes hebt. Lijntjes zoals er gebruikt worden voor netjes leren schrijven. Ik kies een standaard lijntje en als ik dan weer terug ga naar achtergronden, dan kan ik ook hier via de plus en de min in- en uitzoomen. Dus ik kan de lijntjes dikker en dunner maken. Ik kan de hulpschrijfrichting aanvinken en uitvinken en ik kan een kan in beeld toveren. Op dezelfde manier kan ik ook ruitjes invoegen voor rekenonderwijs. Dus via achtergronden kan je de ruitjes zoeken die jij hebt op jouw school. Het is trouwens handig bij al dit heen en weer geklik om hierboven even te kiezen voor laat venster open. Als je dan andere ruitjes uh, aanklikt of andere achtergronden aanklikt, dan wordt niet meteen dit menu uh, weggegooid. Ook de ruitjes kun je in- en uitzoomen door middel van de plus en min. En als je helemaal geen achtergrond meer wil, dan kies je gewoon eenvoudig voor WIS-achtergrond. Tot zover de knop Media invoegen. Daarnaast zit de knop Tools invoegen. En bij Tools is er een onderverdeling voor alle vakken voor het onderwijs. En per vak kun je um, verschillende tools kiezen. Hier bij Taal heb je bijvoorbeeld een, een hele aardige om mee te mindmappen. Een kwestie van aanklikken. Kiezen welke mindmap structuur je wil gebruiken, wat voor soort kaartjes je wil gebruiken en waar deze mindmap over gaat. Vervolgens klik je onderin voor Start Tool. De mindmap gaat beginnen. Als ik erop klik, dan kan ik heel eenvoudig um, extra woorden toevoegen door uh, op het plusje te klikken. Ik kan ook een niveau dieper. En ik kan elk niveau kan ik uh, aanpassen door de kleur te kiezen. Zelfs een afbeelding kan ik toevoegen. Ik kan daar tekst in toevoegen. En zo is het heel eenvoudig om te mindmappen. Via het toolsmenu is het dus op deze manier mogelijk om voor taal, voor rekenen, voor wereldoriëntatie allerlei tools uh, te kiezen die je wil gebruiken in jouw onderwijs. Elke keer als je een tool selecteert. En ik zal het even laten zien. Ook hier laat ik het venster weer even open. Dan gooit hij die tool over de oude tool heen. Dus hier heb ik een kaart van Amerika. En ik pak nog even de figuren naleggen. En ik pak ook nog even een X en een E-as. Ik krijg allerlei tools en die gooit hij steeds eroverheen. Als je dat irritant vindt, en dan kan ik me voorstellen dat je dat irritant vindt, um, dan moet je die tools dus weer aanklikken, weggooien. Aanklikken, weggooien. Met het selectiepijltje aanklikken, weggooien. Ik zal straks laten zien hoe je die op verschillende plekken kan neerzetten. Nog meer bij de tools zijn de bouwstenen, waarbij je allerlei handige ja, bouwstenen hebt om, uh, om je onderwijs mee te verrijken, interactieve knopjes en afdekschermen enzovoort. En uh, ook onder overig vind je nog hele praktische tools om te gebruiken in de les. De laatste ProConnect, daar kom ik straks nog op. Ik zal even laten zien hoe dat werkt als je tools op een verschillende plekken wilt neerzetten. Op de eerste pagina wil ik bijvoorbeeld een strokenmodel neerzetten. Uh, en op de tweede pagina wil ik een andere tool klaarzetten. Hier rechts onderin staan mijn pagina's. Ik zit nu op bladzijde 1. Door op het pijltje opzij te klikken ga ik automatisch naar bladzijde 2. Daar zet ik de breuken klaar. En op pagina 3 zet ik de bussommen klaar. Nu sluit ik dit venster en dan kan ik door op de pijltjes te klikken, te navigeren door mijn bladzijde heen en staat elke tool dus op een andere pagina. Als ik op de bladzijde klik, dan zie ik ook het overzicht van al mijn aangemaakte Pagina's. Ik kan makkelijk uh, teruggaan naar een bepaalde bladzijden. Ik kan pagina's ook dupliceren, zodat ik dezelfde pagina nog een keer krijg. Ik kan een blanco pagina invoegen. Ik kan pagina's ook pakken en verschuiven. En ik kan ze ook weer weggooien. Op deze manier kun je je pagina's beheren. Maar er is meer in de presenter, want één pagina is groter dan je denkt. Naast de pagina's staat een ander icoontje met negen velden. En als je dat aanklikt, dan zie je dat één pagina bestaat uit negen velden. Standaard start je in het middelste veld. Maar je kunt op elke veld dat daar omheen ligt, kun je ook dingen neerzetten of klaarzetten. Als ik bijvoorbeeld op deze pagina een afbeelding wil neerzetten, van de herfst, dan kan ik nu, door dit icoontje hier onderin te gebruiken, navigeren tussen veld 1 en veld 2. Het kan ook anders. Ik ken mensen die vinden het fijn om dat navigeren te doen door middel van pijlen trekken. Die maken een pijl, selecteren de pijl, ze maken daar een link van. En dan gaan ze niet een link maken naar internet of naar een internetsite, maar binnen de presenter. En dan kiezen ze voor het veld of de pagina. Je kunt pagina's ook kiezen, waar je naartoe wil linken. En als ik nu het handje pak, dan ga ik van de een naar de ander. En zo zou je op elk veld een apart pijltje kunnen tekenen. Er is nog een aantal knoppen dat ik uh, wil toelichten. Hier onderin heb ik nog de quiz knop. Dan kun je een quiz bouwen um, in Presenter en um, nou, via de maker kun je die bouwen. En als je de quiz gemaakt hebt met allerlei vragen, dan kun je die afspelen en dan kun je die, uh, kunnen kinderen in de klas die beantwoorden. Um, die quiz kun je maken terwijl kinderen een eigen device hebben, zoals een tablet of een telefoon, uh, waarmee ze de antwoorden kunnen toetsen. Maar je kunt ook de quiz maken en dat kinderen die um, offline, uh, unplugged uh, beantwoorden natuurlijk. Het leukste is natuurlijk als, uh, als deelnemers van de quiz daadwerkelijk een device hebben waarmee ze kunnen antwoord geven. Dat geldt niet alleen voor de quiz, maar dat geldt ook voor die optie daarnaast. Ik gooi de quiz weer even weg en um, ik ga even naar een ander veld. Dat geldt ook voor de ProConnect opties. ProConnect is een manier om kinderen of andere mensen met een eigen device uh, te laten deelnemen interactief aan de mogelijkheden van presenter. Je kunt ervoor een groep aanmaken en verschillende gereedschappen gebruiken zoals quizvragen, rekensommen, gezamenlijk een woordwolk maken. Um, dat soort um, functionaliteiten zitten er allemaal in. Maar nogmaals, dat werkt dus alleen als de deelnemers een eigen device hebben om mee te werken. Daarmee heb ik volgens mij bijna alle knoppen gehad. Helemaal rechts zit nog een knop om fullscreen te gaan. Um, daarmee vallen zelfs de randen van de browser weg en heb je dus echt helemaal een mooi schoon canvas. En de belangrijkste knop wil ik nog even laten zien en die zit helemaal links in de hoek. Dat is het mapje om daadwerkelijk je les te kunnen opslaan. Daar zit een grote knop, opslaan en als je daarvoor kiest dan sla je de map op, op jouw ruimte in in de cloud, als het ware. Dus je kunt daarvoor kiezen om mapjes aan te maken en je les daar op te slaan. Je moet dan de les een naam geven, een omschrijving moet je hem geven en een leeftijd moet je hem geven. En dan kun je ervoor kiezen om hem op te slaan. Op dezelfde manier kun je hem vanaf dat mapje ook weer openen. Als je de les wil opslaan op jouw computer, omdat je hem naar iemand anders wil sturen, dan moet je kiezen voor overig. En dan kan je hem opslaan op de computer. En dan krijg je een presenter bestandje wat je kunt uitwisselen. Daarnaast is het ook mogelijk, zoals je hier ziet, om hem als pdf op te slaan, zodat je hem uh, op die manier naar iemand anders kan sturen. Nou, al die opties die kun je verder zelf uitproberen. Dit zijn een beetje de basale vaardigheden, de basisvaardigheden die je nodig hebt om met de presenter aan de slag te gaan. Heel veel succes met het maken van jouw interactieve digibordlessen.